Een van de manieren om een backup te maken in WordPress is door de plugin Updraft Plus te installeren. Met de plugin kun je automatisch elke dag of week een backup maken van je bestanden en database. Nou, en dat is precies wat je wil. Um, verder kan de plugin ook de bestanden opsla opslaan in Google Drive. Dus dat betekent dat je het op een aparte locatie opslaat, wat natuurlijk prettig is als je website kapot is. Dan heb je dus een aparte locatie. Nou, als je het plugin geïnstalleerd hebt. Dan opent de plugin zich hier en kun je met de knop nu een backup maken, de backup instellen. Wil ik dat de backup automatisch wordt gemaakt of wil ik bijvoorbeeld dat die wordt opgeslagen in Google Drive, bekijk dan onze andere video waar ik uitleg dat je via de instellingen dat kunt instellen. Maar nu is het belangrijkste dat het is gelukt en zoals je ziet kan ik hieronder de database plugins of thema's downloaden en terugzetten. Nou dat downloaden doe ik op door op de knop te klikken. En zoals je ziet starten dan download in Microsoft Edge. Um, en via de optie terugzetten kan ik inderdaad de database terugzetten. En dat doet hij automatisch. Nou dat is ook heel prettig uh, mocht je bijvoorbeeld bezig zijn met je website. Dat je het dan ook snel weer kunt terugzetten. En dat is in de notendop hoe Plus werkt.